Goedemorgen, we zijn weer wakker. Uh, het is nu half acht, het is maandagochtend, het dagje na de camping op de Vlaasbloem en we gaan weer vloggen. Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de Luisterfamilie van Nederland. De familie Romein. Uh, ik ga zo brein wegbrengen. Ja, s morgens uh, is dit eigenlijk mijn bezigheden. Ik uh, zit achter de computer en ik uh, doe een meeting. Uh, ja, wat voor meeting, dat boeit allemaal niet. Het is gewoon een gezellige meeting van mensen onderling die s morgens samen babbelen. Ik doe het aquarium altijd aan. En ik uh, geef visjes te eten als ik weet waar ik wat eten heb gelaten. Dat ligt hier. En dan, uh, ja, eigenlijk langzaam aan drink ik mijn koffie, doe ik mijn haar en gaan we onderweg om brein weg te brengen. Kijk eens hoe lang het is. Check, check hoe lang. Nou ja, ik ga het straks... Uh, dit, deze, week, deze week gaan we het bij laten knippen. Ik hoor, ik hoor ze alweer roepen. Ja, zeg maar jongens. Je kan geen haar bij bijknippen. Alleen maar eraf. Ja, daar hebben jullie gelijk in. Nou, oké. Okay, dat gaan we dan doen. We gaan haar eraf laten knippen. Maar goed, als deze week ergens nemen we jullie ook mee mee. Eerst gaan we maar eens Brian wegbrengen. De familie Romein. Zo, daar zijn we dan Brian. We gaan naar school. Ja, papa neemt weer op. <laughs> Moet opletten, het is één richting hier. Wie is vandaag jouw juf? Niet juf Kim toch? Op de maandag? Weet je dat niet? Weet je dat niet? Oké. Okay. Ik dansen. Het uh... was een leuk weekend weg hè? Ja. De kijkers hebben ook genoten van de video. En wat hebben we gisteren gegeten? Wat hebben we gehaald onderweg toen we zo vol zaten in die auto hier? Ik was echt niet moe. Hij is nog moe. Nou, we zijn bijna op school hoor. Kun je daar lekker wakker worden? Hebben ze je bedje daar klaarstaan? Nee. Hé, we zijn op school. Wat ben jij nou weer aan het doen? Dan kan, papa... Dan kan papa toch niet goed rijden straks. Papa moet toch alles kunnen zien? Nou, we zijn op rijtje We gaan naar school. Pak je je tas? Nee. Pak je je tas? Ik moet er nog niet naar. Nou, kom op. Pak je tas. Ik wil een kus. Eerst de kus. Veel plezier op school. <laughs> en ik uh, ga mijn ding doen met Berber en mijn Sanne. Uh, en uh, ja, het moet opgeruimd worden voor de volgende vakantie. Ja. Genoeg te doen. Ja, wees maar blij. Jij komt straks opgeruimd thuis. <laughs> en ik moet me scheren, want uh, Weekendje op de camping niet scheren, maar het scheerspullen vergeten. Ja, dus dat ga ik doen. En uh, ja, jullie natuurlijk entertainen. Ik heb Bob Marley staan. Ja, veel plezier. One love, one heart. Bob Marley. De familie Romein. Hallo. Jullie zijn gek. Jullie zijn gek. Ik kom thuis en ze zijn helemaal gek. Maar ze staan op film. Ze zijn weg. Ze zijn weg. Nou, ah, lekker het huis voor mezelf. Wat een rust. Ah. En jullie zitten nog in pyjama. Ja. Dat ken je. hè? Ja, ik ga aan het werk. Ja, en dan vragen jullie waarschijnlijk al, nou, wat is dat werken? Ik zal het jullie even een stukje laten zien. Uh, dat is uh, hier op mijn... Uh, ik heb net de voice-over, Nou een stuk laten horen. Dan krijg je er na speelplezier voor de kinderen ook lekker naar je Een Top 10 kinderfeestjes opgenomen aan audio. Nu gaan we de juiste beelden erbij zoeken die wij hebben en die je nodig hebt. En dan draaien we die eens in elkaar. Nou, dan zitten we weer in de auto. Hè? Welke auto? Tuteurt! Boom, vrachtwagenchauffeur. Hé Bebber. Wat gaan we doen? Naar Brian school hè? Gaan we Brian halen. Ik heb me geschoren zoals ik vanmorgen zei. Zo, ik zit ook. Jij zit ook. Het gaat ook weer om de dame. Nou oh, kijk, ik zit ook. Je zit ook, ja, hoe bedoel je? Kijk, ik zit op een Oh. Ze <laughs> Omdat iemand dat die nodig vindt om eerst te gaan filmen in plaats van te kijken. Ja, om gewoon een leuke vlog weer te hebben. Altijd altijd, altijd! altijd! Altijd! Altijd! Altijd! Altijd! Altijd! Daar is hij weer Brian! Ja. Goedemiddag! Was het leuk op school? Ja. Ja, wat hebben we allemaal gedaan? weet het niet. Je weet het niet. Oké, okay, we gaan naar huis hè? Ja. Juppie! Nou, en dan ben je weer thuis. Ja. We gaan de vlaggetjes laten hangen. Alleen Want, de uh, voetbalplagband. Alleen de vloegbalplagband uh, gaat eraf. Doe het morgen even. Hey, hey uh, we gaan uh, lekker Pokémon kijken. En hij is jeter. Kijk eens daar Kijk jullie morgen weer mee. Vonden jullie dit nou een toffe video? Even een duimpje omhoog. Abonneren drukken. En uh, op het belletje als je op de, hoogte wil houden, uh, op de hoogte wil blijven. Wanneer wij een video plaatsen. Ciao, ciao. De kinderen zitten te veel in Pokémon. Zeg jullie ook nog, Dag? heel raar zwaaien, maar. Kijk, mama. We doen het er maar mee. <laughs> mama, kijk, Pikachu geniet. Helemaal niks een schok. is zo Een schok. De familie Romein. Wij nee, mij. Abonneren. op je te kijken. Doei. Papa. Mama. Brian en Berber. Dit is de Luisterfamilie van Nederland. De familie Romein.